De Nederlandse bevolking groeit en dat zal ook de komende jaren zo blijven. Maar dat is niet voor heel Nederland hetzelfde. Want er zijn grote regionale verschillen. De grote en middelgrote steden zullen blijven groeien. Net als de randgemeenten daaromheen. Terwijl aan de randen van Nederland gemeenten met krimp te maken kunnen krijgen. Ik ben Danielle Snelle van het Planbureau voor de Leefomgeving. En ik ben Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eens in het drie jaar presenteren wij een regionale huishoudens- en bevolkingsprognose... ...waarbij we een blik geven in de toekomst om te zien hoe Nederland zich gaat ontwikkelen. En wat zien we dan? Een verder groeiende bevolking, steeds meer mensen die alleen wonen... ...een toenemende vergrijzing en minder scholieren. Op dit moment wonen er in Nederland 17,3 miljoen inwoners... ...en naar verwachting zullen dat er in 2035 18,3 miljoen zijn. Die groei zit vooral in de grote steden en de gebieden daaromheen. Daar is de bevolking relatief jong en worden er meer kinderen geboren dan dat er mensen doodgaan. Ook zijn deze regio's aantrekkelijk voor migranten die voor opleiding, werk of familie naar Nederland komen. Aan de randen van Nederland krimpt de bevolking juist, door wegtrekkende jongeren en door vergrijzing. Naar verwachting zal in de periode tot en met 2035 één op de vijf gemeenten te maken hebben met krimp. In de Randstad, in de grote steden, daar groeit de bevolking juist. De verwachting is dat in 2035 Amsterdam de 1 miljoenste inwoner kent. Andere groeiers zijn Almere, Nijmegen, Eindhoven en in het noorden Groningen. Ook het aantal huishoudens groeit. Op dit moment zijn dat er 7,9 miljoen en dat zal naar verwachting toenemen tot 8,6 miljoen. Overigens groeit het aantal huishoudens sterker dan het aantal inwoners. Dat komt vooral omdat steeds meer mensen alleen wonen. Jongvolwassenen gaan steeds later samenwonen en er zijn meer ouderen. Die wonen vaak alleen, vooral na het overlijden van hun partner. Er zijn ook gemeenten waar het aantal huishoudens zal afnemen. Dat is vooral aan de randen van Nederland het geval. In alle andere gemeenten wordt een groei van het aantal huishoudens verwacht. Zelfs als het inwonertal afneemt. In Flevoland verwachten we de sterkste groei van het aantal huishoudens. Een belangrijke ontwikkeling in de demografie is vergrijzing. In 1950 was ongeveer 8% van Nederland vergrijst. De verwachting is dat in 2035 een kwart van alle Nederlanders 65 jaar of ouder is. Nederland vergrijst dus, maar niet overal even snel. Aan de randen van het land gaat de vergrijzing sneller dan in de Randstad. Zelfs Vlaanderen en de Elfseiland-omgeving zijn het meest vergrijst... En dat zal ook zo blijven. Flevoland is juist relatief jong, met veel jongeren en gezinnen. Maar ook daar zal de vergrijzing toenemen. Maar er is niet alleen vergrijzing die speelt, want ook het aantal scholieren neemt af. Tot 2025 zal het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd afnemen. Daarna verwachten we een toename. En ook hierbij zijn er grote regionale verschillen. Tussen nu en 2035 zal een derde van de gemeente te maken krijgen met een afname van het aantal scholieren. Vooral in het noorden en oosten van het land. In de grote steden verwachten we wel dat de groei blijft. Sinds een paar jaar neemt ook het aantal scholieren in het middelbare onderwijs af. Naar verwachting blijft die krimp doorgaan tot 2030. Overigens geldt die niet voor de grote steden, want daar neemt het aantal middelbare scholieren juist toe. We hebben het hier dus over een prognose. De werkelijke ontwikkeling van het aantal huishoudens en het aantal inwoners kan anders uitpakken. Bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis of onvoorziene ontwikkelingen in Nederland of elders in de wereld. Wat we vooral beogen met deze prognose is met de best mogelijke informatie een zo goed mogelijke vooruitblik te geven in de toekomst. Zodat beleidsmakers een gefundeerde beslissing kunnen nemen over bijvoorbeeld woningbouw, zorg of het onderwijs.